Ben jij als leerkracht geïnteresseerd in digitale geletterdheid en zoek je die ene stap om je school en je team ook mee te nemen en klaar te maken voor de toekomst? Schrijf je dan in voor de opleiding tot digitaal geletterdheid expert. Met een team van experts nemen we je mee in de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale geletterdheid en kijken we ook naar onderwijskwaliteit en veranderkunde. We maken je klaar voor het nieuwe jaar rondom digitale geletterdheid. Je leert niet alleen heel veel over ICT, maar vooral ook over jezelf en de school. Ga je met mij mee op reis? Schrijf je dan nu in voor de opleiding tot digitaal geletterdheid-expert.